Oké, okay, ik ga nu verder. Uh, je hebt Airshow geïnstalleerd. Je hebt bij instellingen uh, het aangeklikt dat je het vertrouwt. Dan open je de app. Dan heb je twee mogelijkheden. Je kunt broadcasten. Dat wil zeggen dat je live kunt opnemen en dat kan delen met de verschillende uh, social media. En je kunt klikken op Records. Nou, dan kun je kijken bij de oriëntatie. Wat wil je? Portret, landscape. Oké, okay, ik heb portret uh, gekozen. De resolutie kun je aanklikken. Nou, en dan de next step. En dan komt het. Dan uh, veeg je even met je vinger onderaan het scherm naar boven. En uh, dan pak je de Airplay-weergave. En dan gaat die uiteindelijk... Uh, pak je Airshoe. Nou, in dit geval ben ik het iPhone van jou. Maar bij jullie zal er een andere naam staan... En dan gaat hij uiteindelijk opnemen. Moet je eventjes wachten. Nou, het gaat nu niet omdat ik al mijn scherm opneem. Maar uh, bij jullie zal er komen te staan opname. En de opname start meteen. En dan uh, ja, neem je meteen je scherm op. Dus uh, zo makkelijk is het eigenlijk. Succes ermee!